Dag dames en heren, het is koud winterweer. Het levert prachtige plaatjes op. De afgelopen dagen hebben we al de schaatsplaatjes gezien. En vanmorgen vroeg was het in het oosten van Nederland op sommige plaatsen wit. Was er was een heel klein beetje sneeuw gevallen. En dat levert natuurlijk vlak voor kerst hele mooie plaatjes op. Maar we hebben de andere kant van de medaille ook gezien van het koude winterweer. Gisteravond, afgelopen nacht, trok een aantal buien... Vanaf de Noordzee het land op, in het noorden, westen en deels midden van Nederland leverde dat gladheid op, verraderlijke gladheid. Dat kunnen we hier ook zien bijvoorbeeld in Den Haag. Regenwater gevallen op een koude ondergrond, het levert ijsel op of het levert bevriezing van natte wegen op. Nou ja, hoe je het ook went of keert, het leverde echt heel veel gladheidproblemen op. Met name op de lokale wegen buiten de strooiroutes om. Ja, en koud was het afgelopen nacht. Laagste temperatuur in het zuidoosten van Nederland, matige vorst tot min 8 graden aan toe. Want minder koud in het noorden en westen met die wolken en die, uh, en die paar buitjes. De temperatuur lag zelfs af en toe nog nipt boven het vriespunt afgelopen nacht. Vandaag zien we dat er best nog wel wat stapelwolken aanwezig zijn langs de westkust, vooral op zee. Dat zijn de restanten van die buien die afgelopen nacht dus nog actief waren. En er ligt een dik pakket met bewolking over het noordoosten, oosten en ook over het zuidoosten. En plaatselijk wordt er zelfs een heel klein beetje lichte sneeuw gemeld wat er uit dat wolkendek valt. Het is allemaal niet zo heel veel. En de zon die doet goede zaken in het westen en midden en zuidwesten van Nederland. En ik denk dat die tweedeling een beetje blijft. Al ziet het er wel uit als dat deze bewolking zich nog een beetje naar het zuiden gaat uitbreiden. Dat betekent vanmiddag de meeste zonneschijn in het westen en zuidwesten van Nederland. Hardnekkigere bewolking in het oosten, daar temperaturen rond het vriespunt. Met wat zonneschijn komt de temperatuur nog wel iets in de plus uit. Er staat verder weinig wind. Nou, vanavond en vannacht dan hebben we ook die tweedeling tussen wolken en opklaringen. Daar waar het opgeklaard is, gaat de temperatuur vanavond als een baksteen naar beneden. Onder de bewolking gaat de daling wat trager. Toch denk ik dat we vannacht uiteindelijk wel weer matige vorst kunnen noteren op veel plaatsen in het binnenland. Direct aan zee, maar ook op plekken waar die bewolking echt hardnekkig is. Nou, daar moeten we het doen met lichte vorst. En verder kan er, omdat er weinig wind staat, ook wel weer plaatselijk wat mist tot ontwikkeling komen. Morgenochtend hebben we dan op veel plaatsen een wat grijze start. Nevel, bewolking, plaatselijk ook mist, temperaturen onder nul. In de middag ligt het kwik zo rond het vriespunt. De bewolking is met name landinwaarts toch wel hardnekkig. Of we daar de zon echt mooi zien doorbreken, dat is nog maar de vraag. Maar in het westen en zuiden, ja, daar denk ik dat het wel wat uh, beter gaat lukken, zeker in de middag. In de avond en nacht naar zondag klaart het dan uh, verder op en gaat de temperatuur weer flink omlaag. Min acht, min negen zijn temperaturen die ik dan in die nacht niet uitsluit. En zondag overdag gaat de temperatuur maar heel langzaam omhoog. Aan het eind van de middag zijn dit zo'n beetje de maximumtemperaturen, 1 tot 3 graden. De dag begint met zonneschijn, het aandeel wolken neemt toe, de zuidenwind trekt aan, dus de temperaturen zullen voor het gevoel allemaal nog wat lager zijn. En in de avond dan gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Dan ligt de luchttemperatuur boven nul. Het is niet uitgesloten dat als later op de avond de regen het noordoosten van Nederland bereikt, dat daar dan nog met name lokale wegen nog een wegdektemperatuur hebben onder het vriespunt. Dus zeer kortstondig is daar nog enige gladheid op de zondagavond laat mogelijk. Maar op grote schaal verwacht ik in ieder geval geen gladheid van deze dooiaanval... die overigens met vlag en wimpel gaat slagen. Want begin volgende week zien we gewoon temperaturen in de dubbele cijfers. Somber weertypen erbij, af en toe regen... en zo nu en dan ook een stevige wind uit zuid- of zuidwestelijke richting. Tot de volgende keer.